workshops in en een bedrijf Linking. Probeer ik mensen aan elkaar te linken. Linking, Ingrid. In en uh, ja, dat vind ik gewoon leuk zo. Van. heb hebben een inkomsten, Maar daardoor ook om mensen die een product op iets hebben, zeggen oh ja, ik mis even de kennis om dat op de markt te, te zetten. Of online of offline. Dat vind ik altijd het leukste. Uh, ja, ja daar kun je mij afvragen over stellen. contacten uh, contact uh, opnemen.